Mijn droom voor de toekomst is dat uh, het klimaat beter wordt en dat um, er meer mensen elektrisch gaan rijden zodat ze uh, minder gas hoeven te gebruiken.